Hallo, degene die ik ga interviewen is Joni, dat is mijn oudste dochter. En Joni, wou het graag hebben over muziek? Waarom muziek? Omdat ik het toch wel een van de belangrijkste dingen in mijn leven vind. Want ik luister het wel elke dag. Elke dag? En hoe luister je dan muziek? Um, op mijn GSM met Spotify of met SoundCloud. Oké, okay, en zijn er zo soorten muziek die je graag hoort, of soorten die je helemaal niet graag hoort? Ik luister wel graag alle muziek, behalve zo. Klassieke muziek en zo country muziek. Geen country muziek? Ja, nee. En um, zou je ooit artiesten nog live willen zien optreden? Of? Eigenlijk wel, graag. Um, ik zou zo later wel met vriendinnen naar Pukkelpop willen gaan. Want een van die dagen is ook mijn verjaardag. En dat okay. is weer om te vieren. Ja, top. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. Dag. Dag iedereen. Ik moet jullie ook nog eventjes vertellen hoe dat de corona periode voor mij persoonlijk geweest is. Het is een beetje misschien te persoonlijk, maar ik ga het ook vertellen. Ik denk dat corona voor iedereen een moeilijke periode was. Um, blij dat ik mijn hondje hier heb, voor mij daar een beetje door te helpen. Ik heb uh, meerdere hondjes die me daarbij helpen. Ik heb ook mijn familie en gezin rond mij. Maar ik heb ook al een moeilijkere periode gehad. Mijn papa bijvoorbeeld is dit schooljaar gestorven en we hebben zo'n corona begrafenis gehad en dat is wel bijgebleven dat is, een, dat is iets om te onthouden en dat is iets wat ik natuurlijk oh, allez, hoop dat niemand dat moet meemaken um, corona is voor iedereen zwaar ik hoop dat het mooie weer voor iedereen het wat beter kan maken en dat we binnen een jaartje of zo niet meer weten wat dat corona is en dat we het stilletjes aan vergeten zijn hè. Uh, vanuit Genk hou je gezond en knuffel met je dier als dat kan. Dag! <laughs>